goedenavond allemaal. Ik spreek mijn mega sexy accent, maar ik ga proberen rustig te praten zodat iedereen me hoort en ik ben permanent onbeweefd nu want ik sta altijd dus een beetje Kunnen jullie allemaal je hand even omhoog steken? Iedereen die dat kan natuurlijk. Nou, volgens mij zijn jullie allemaal zelf red... Nee nee, hand omhoog, hand omhoog. Volgens mij zijn jullie allemaal zelf red, samen burgers. Dus ik ga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 Dat is het resultaat van beleid dat al tien, twintig, dertig jaar geleden is ingezet en dat nu heel erg om de oppervlakte komt. En als we dan kijken naar wat mensen ziek maken en hoe het komt, die complexe ongelijkheid, dan gaat het er simpel over dat 20% procent van Nederland leeft gewoon al meer dan een decennium in crisis. 20%. procent. In achterstandswijken staat al heel lang geen de klas.